Ik heb een aanbieding gekregen om deze auto een dag te proberen. Om toch eens te beleven hoe het is om in een DS7 e tens te rijden. De DS Snoek is een auto die eigenlijk in mijn jeugdjaren rondreed. Rond en toen vond ik het allemaal qua vormgeving heel apart. En uh, ja, die, uh, op die manier uh, doet bij deze auto daar zeker aan denken. Dit is eigenlijk mijn eerste ervaring met de DS uh, in deze eeuw. Echt gewoon een Franse premium auto, maar ook echt wel comfortabel rijdt. Het is een plug-in hybride. Ik moet zeggen dat ik zelf nogal van doorrijden hou. Dus het is de vraag of ik dat uh, ga redden, dat, uh, dat elektrische auto rijden. In ieder geval uh, heb ik begrepen dat je door het remmen ook vermogen terugwint. En dat is dan weer een pluspunt, want dan trap je de rem gewoon wat vaker. Is. Ik moet hem zo weer inleveren. Ik had eigenlijk nog wel een dagje langer willen lenen. Dit is mijn eerste keer elektrisch rijden. Ik moet zeggen dat het echt niet tegenvalt. Het, is een, het geeft niks aan vermogen weg. Ja, in ieder geval DS staat echt voor Frans Design. Het is een auto waar je bij elk knopje wat je aanraakt het gevoel hebt van hé, daar is over nagedacht. Ik heb echt het gevoel als ik op straat rijd dat ik ja, eigenlijk onderscheidend ben van de rest. Waardoor ik ja, net als uh, and andere auto's die je dan natuurlijk hebt in dit segment toch echt wel de uh, bovenuit steekt. Het gevoel, de snelheid, het is echt een auto waar ik van zeg van nou chapeau.